De goede communicatie, resultaten en geen omkijken meer naar. Ik zou EU Claim omschrijven als een um, organisatie met een hele goede website. Uh, bijzonder transparant en een uh, perfecte afhandeling. Betrouwbaar, um, goede service. En uh, klantvriendelijk. Uh, ik zou EU-claim omschrijven als gemakkelijk, betrouwbaar en uh, duidelijk. Uh, drie woorden: ontzorgen, professioneel en helder. helder ja. Klantvriendelijk, uh, open, transparant.